Klik op Voeg toe en kies de bouwsteen. Voeg lesmateriaal toe. Dit kunnen werkplaatjes en bundels zijn, artikels, video's, sites en oefeningen. Let op, denk ook aan je bronvermelding. Leg in twee zinnen uit waarover je leermiddel gaat. Vink het niveau en de vakken aan. Bewaar, een moderator werkt je lesmateriaal af en zorgt dat het online komt.